We staan hier bij een 100% waterstofproject in Rozenburg. We hebben hier een wereldpremière. Wereldpremière voor Romea. Het eerste ketenmerk wat op de markt komt en laat zien dat een waterstofketel kan werken. Ja, daar zijn we trots op. En we zijn klaar om de komende jaren de nodige projecten te doen. Het dus kunnen projecten van vijf stuks zijn, tien stuk zijn, honderd stuks, maar kunnen ook duizend stuks zijn. Het past ook heel erg goed bij de innovatiekracht die we met Remea ontwikkelen. Innovatiekracht binnen bdr ja, Dan zie je dat als je dat gaat bundelen. ...dat wij als eerste weer op de markt kunnen zijn met een waterstofketen. En daar zijn we trots op.